Wie, ben jij bewuste... ...ambitieus... Oh. Ben jij bewuste on... ...gadverdamme, sorry, het <laughs> is gewoon niet, gewoon niet mijn woord. Ambitieus gemaakt nooit. Ja, nee, maar dan moet je het ook Wie, ben jij een bewuste ambitieus oh, wacht, maar, nu ondernemer? O, ik ah, Kijk, ik heb een dingetje op de grond gelegd. Daar leg ik dan mijn beide oh, tenen. Dan goed. weet ik elke keer waar ik naartoe terug moet. Ja, dat is zo. Misschien moeten we het maar gewoon op één plek doen hoor. Ja, het zou wel dat zou ook kunnen. Het is altijd Nou, Dit is een test 2. Ja, oh shit, nee. Oh, hij loopt niet. En wil jij nu leren om video's te maken met je smartphone? Ja, ze hebben er maar één. Oh, nee. Gasterdamme. Is het lekker warm? Um, oh, het is weer best wel fris. Ja. <laughs> Waarin je je even voorstelt. Ja, jullie lopen niets in de weg hoor. Mm. <laughs> en jullie lijden ook helemaal niet af. Ja, ik wil gewoon lekker uh, ontspannen.